Hallo, ik ben Gerard en deze week hoop ik terug te kunnen horen. Half september 2010, smorgens om 7 uur loopt normaal de wekker af. En ik, ik hoor niks. Ik, ik maak mijn vrouw wakker en ik vraag haar de radio op te zetten. Ze doet het licht aan en ik zie haar babbelen en ik hoor niks. Iedere maandag ga ik naar de kurs liplezen. We hebben allemaal serie met het gehoor en het is eigenlijk een, eh, bijna een vriendenclub geworden, op, op, enkele, op twee jaar tijd. Die moet woensdag naar, naar Antwerpen, hè? Ja. Nu heb ik het in het in, in, in gedeelte en dan komt er iets bovenop. En dan hoop ik dat ik terug be, alle, iets kan horen. Ja. Maar ja, dat is afwachten, hè. En dan nog een lange, lange wijze te oefenen. Ja? ja. Vandaag is voor mij de grote dag. Dit is een dag waar ik lang heb naar uitgekeken. Want vandaag zal ik dus weten of ik terug beter kan horen. Nou ja, dan begin ik toch wel. <tiedacht> Ze <tiedacht> zijn we echt te doen, hè? Oh, mooi, zeg. Onlang zo van Afghan. Wat gebeurt er? Meneer Verharen? Ba -ba -ba -ba -ba -ba -ba -ba. U wordt iets gewaar. Veel raar. Ja, dat is, dat is goed. Als ik ah, nee, ah. a, ja. Nu ah, Het feit dat u al iets hoort, dat u het herkent als geluid, zijn al twee flinke stappen. Ja. Moet ik het nog typen op het scherm of kan u mij zo volgen? Ik kan je mij zo volgen. Dat had ik gehoord. Super. Is het echt? Mag je nog een stapje luider? Je mag nog een stap. Maar nou, eigenlijk moet het niet luider, want het is goed. Maar ik hoor mijn eigen oog babbelen dan. Dat is maar goed. Normaal? Ja. Ja, dat wil zeggen dat het apparaat goed werkt. Dat het apparaat goed werkt. Voilà. Ik moet niet meer op het scherm typen. Ik moet niet meer Belaar hierop... niet. Nee. Dus... Doe je daar niet graag? Nee. nee. nee. Op het moment dat ik mijn implantaat opgezet werd was het toch een beetje verschieten want het klinkt zo robotachtig. ja. Nu is dat nog fel, dat staat nog maar één minuut aan. Ja. U komt vanuit het donker en plots is er licht. Ik ben nog maar de eerste dag, dus dat zal nog wel een beetje moeten evolueren. En dan zien we wel wat waar we uitkomen, hè. Als mijn vrouw mij iets wilde zeggen, ik moest alles opschrijven en nu moet ik het soms misschien wel eens twee keer zeggen, maar het is toch al een heel, heel enorme verbetering. Met of zonder antenne. Ik zie nu toch nog graag. Vanmorgen, toen ik wakker werd, kon ik niet rap genoeg beneden zijn om een implanaat aan te zetten en, en van te verkennen Ik toch de auto rijden op een bal. denk ik dat we zijn. Terug horen, dat kun je niet beschrijven. Wat gevoel dat geeft, dat is moeilijk te zeggen. Ja, dat is like een blinde die je terug een beetje ziet denk ja. gegaan. Eén van de dingen uh, waar ik uh, natuurlijk het meest naar benieuwd was hoe ik de muziek zou kunnen beluisteren. Ik heb dus morgens vroeg al direct de, de tv opgezet en een optreden van Simon Garfunkel beluisterd. No Wat twee weken geleden niks was, het was nu veel en veel beter, zo goed zelfs, dat ik er kippenvel van kreeg. Een hele fijne dag, had een vrouw heeft mijn vrienden en mijn familie uitgenodigd. Omdat ik nu toch al een beetje kan meegenieten en uh, met, met iemand kan babbelen, wat een paar jaar geleden helemaal niet ging. Het verschil van vroeger en nu is vooral, ik verstond niks en het irriteerde mijzelf, dat ik soms wegging en uh, nu dat ik hoor, Vanaf deze week is het ook wel gemakkelijker om terug onder de mensen te komen, zoals vandaag. En uh, ja, dat maakt me dus heel blij. Dat is een, toch een, een van de dagen dat ik terug gel echt gelukkig kon zijn. Make me smart. Haha, You have a... to make me smile I'll do what you want, do you no, well. <laughs> <laughs> <don't get> it. No. You must know No milk today, my love is gone away. No milk today, my love is away. Hey, dat was snel! Dat was snel! De liefde gaat door het hart, zeggen ze, maar de muziek ook. Het moment dat ik terug muziek hoorde, dan ben ik in de zevende hemel. De vooruitgang die ik deze week geboekt heb, dat zal ik niet snel vergeten. En ik denk, heel mijn leven niet.